Nou, ik sta hier lekker in het zonnetje in de tuin van de warmoesierskader nummer 25 in Gouda. Deze tuin is ook te bereiken door midden van een achterom, door de berging. Ik neem jullie graag even mee door de woning. Als we de woning betreden vanuit de tuin, dan komen we in eerste instantie in de keuken. Dit is een nette keuken, goed onderhouden door de jaren. Vervolgens is er een grote opening richting de woonkamer. Zoals u kunt zien hoge plafonds, dat een ruimtelijk gevoel geeft. En het grote pluspunt aan deze woning zijn wel de raamkozijnen aan de voorzijde. Die kunnen helemaal open. En dat zorgt ervoor dat u een lekkere frisse lucht heeft, dat u ze lekker kunt openzetten om het goed te laten doorwaaien. En met verhuizen is het uiteraard ook uh, gemakkelijk. Vervolgens gaan we via de open trap gaan we naar boven. Boven bevinden zich twee slaapkamers. één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Nou, dit is de slaapkamer aan de voorzijde. Ja, prima slaapkamer met een vaste kastenwand, ook met kunststofkozijn en een elektrische screen. Vervolgens uh, gaan we via de overloop waar heel erg veel bergruimte is aan de zijkanten en op de vliering. Hier aan de rechterkant bevindt zich de badkamer. En hier is slaapkamer nummer 2 met een heerlijk dakterras. Ja, via het dakterras kunt u goed zien wat voor uitzicht er is. Bent U ook geïnteresseerd geraakt in deze woning. Ik neem u graag een keertje mee door deze woning. U kunt ons bellen voor een bezichtigingsafspraak. Dank u wel.